Wat is je hobby? Uh, jeugdbrandweer en voetbal. Ik drum en brandweer. En waarom heb je voor de brandweer gekozen? Omdat dat leuk is en mijn opa zat er ook vroeger in. Dus. Ik ben erin geraakt met een open deurdag van zo'n vijf jaar geleden. En dat was echt iets van een uitdaging dat ik moe aangaan. En ik wil ook wel wat bijleren van veiligheid. Uh, eigenlijk doen wij oefeningen uh, gebaseerd op uh, realistische gebeurtenissen. Bijvoorbeeld een huisbrand gaan wij een huis binnengaan, uh, de muren aftasten, ook met slangen binnengaan, perslucht. We hebben al heel, heel veel jongens of mannen gezien hier bij de brandweer. Hoe is dat voor als meisje daarbij deel te nemen? Ja, het is een hele uitdaging natuurlijk om uh, als meisje erbij te zijn. En het is vooral uw mannen leren staan. Wat is voor jou al het leukste moment tot nu toe dat je hebt beleefd bij je jeugdbrandweer? Ik denk eigenlijk de kampen, want daar leerden andere, andere koksen kennen en ook veel mensen. En ja, een beetje ervaring uitwisselen. En Wat zijn de reacties van je vrienden en je familie dat je bij de Jeugdbrandweer bent? Uh, meestal uh, spotten ze daar wel mee, maar ik vind dat... Ja, ik ben er fier op dat ik dat doe. Dus. Ja, zeker mijn opa, want ik volg hem een beetje op. Met Mijn broer uh, is wel fier op me.